Bronnen de Bertus en zijn vis. Ik wil een echt huisdier. Die stomme goudvis die zegt niks. Ja. Ja, Bertus, neem dan een asielhond. Die kunnen we redden. Woef, woef, woef. Laat maar.